Dag collega, ik kreeg de vraag van een andere collega om Google te gebruiken om bestandjes te laten uploaden door leerlingen. Hier staat de vraag, is er een manier waarop dat leerlingen, bestanden, in dit geval een foto kunnen uploaden in Google Classroom. Er zijn verschillende manieren om dat te doen, ik ga er twee aan jullie tonen. Dit is mijn Google Classroom, je ziet dat ik hier ingelogd ben als leerkracht. Ik zal zodanig ook wel wisselen naar dit schermpje dan zie je dat aan die blauw-groene rand dat dit een leerling is. Dus dit is een testaccount. Deze account heet leerling.lyceumgenk.be en je mag die altijd gebruiken om als testleerling in jouw Google Classroom omgeving te functioneren. Je ziet dat er een aantal collega's zijn die dat ook al gedaan hebben. Dus die mensen hebben leerling toegevoegd in een testklasje. Je ziet bij mij vier informatica en drie informatica. Dus ik ga dit even dicht doen. Dus als ik een opdracht wil klaarzetten, dan test ik dat vaak. Hier zijn mijn twee testklasjes. Hier van boven zie je de derdejaars, hier zie je de vierdejaars en hier heb ik twee testklassen. Als ik in vier informatica ga kijken, dan heb ik daar drie leerlingen in zitten. Leerling, meneer van Antwerpen en mijn dochter. Gewoon als testgebruikertjes daarin. En zelf ben ik docent. Dus die account, deze, leerling, dat is hetzelfde als ik switch naar dit de, de tabblad. Goed. Ik ga die opdracht maken. Dus ik ga naar mijn classroom, ik ga naar schoolwerk en ik druk maken. Hier kies ik gewoon voor een opdracht. En ik noem die opdracht bijvoorbeeld taak 2.2, uh, grafische opdracht. En je kan er instructies in geven, zie verder info in klas. Ik weet het niet waar dat dit plaats uiteraard. Je kan uh, alles gaan instellen aan de rechterkant, zoals je dat gewoon bent. De toetsopdracht gaat op 25, er is een deadline, er is een onderwerp, bijvoorbeeld tekstverwerking, zeg maar iets. Goed, ik ga mijn opdrachtje maken, zodat iemand iets kan uploaden. Nu, aangezien het hier een foto is, lijkt het me interessant dat bij die foto ook wel wat extra uitleg kan getoond worden of genoteerd worden door de leerling. Dus de twee manieren waarop ik dat wil doen is eigenlijk een document maken waarop de leerling zijn foto invoegt. En twee, een formulier waarin dat die gebruik kan maken van een uploadfunctie. Dus ik ga eraan beginnen. Als je die documentjes al gemaakt hebt, kan je die gewoon toevoegen. Hè. Als je een tekstopdracht al klaar hebt, kan je toevoegen doen. Ik had er nu nog geen gemaakt, dus ik ga op maken drukken en ik kies even document. Hij gaat een nieuw, leeg document klaarmaken. Dat duurt eventjes. Voilà. En dat springt ook open. Stel dat je hier een hoofding voor ziet, eerst legt. ik zal even een hoofding. Met het logo en de datum enzovoort. Bijvoorbeeld een onderwerp. Zo. Ik ga er eventjes een lijntje op invoegen, zo, en eh, ik zet hier even korte omschrijving, en zo, en dan zet ik, vul hier je foto, of voeg hier je foto toe. Voilà. Stel dus dat de leerling, Het is, is helemaal niet mooi van opmaken uiteraard, hè. maar goed, eh, dat, dat is op zich niet zo belangrijk. Hè. Goed, deze misschien nog eventjes markeren zodat ze zeker door hebben dat hier de foto op moet plaatsen, geplaatst worden. Het document heeft nog geen titel. Dus ik ga dat even een titel geven. 2 grafische opdracht. Voilà. Dus die opdracht, dat documentje is klaar. Dus het is een kwestie van het zelfs dat document te verdelen aan die leerlingen. Hè. Op zich hoef je hier niets meer aan te doen als je dat nu gewoon sluit. Dan gaat hij dat hier al, je ziet dat niet goed, hè, want dat wordt niet gerefreshed, wordt dat hier al toegevoegd. Maar dit moet je wel nog aanpassen. Hè. Dus ik wil voor iedere leerling een kopie maken, zodanig dat die leerling dat uh, in zijn of haar document kan afwerken. Hè. De foto die ik gemaakt heb om toe te voegen, is bijvoorbeeld deze van SmartCool uh, met mijn naam op toegevoegd. Dat is eigenlijk alles. Goed, dat is één manier. tweede manier is het maken van een formulier. Dus als je hier op formulier drukt. Dan gaat hij een nieuw leeg formulier maken. Dan kan je laten zien waar het op upload knopje zit. Dus het heeft ook nog geen naam. Dus ik zal het even eerst een naam geven. Graaf is opdracht. Zo. Je kan, dat weten jullie uiteraard. Hè. Je kan thema's gaan aanpassen. Maak het zo mooi als dat je zelf wil. Hè. Zo. Goed. Ik wil dat... Iedereen die het document of het formulier invult, dat sowieso het e-mailadres geregistreerd wordt, dat dit hier bovenaan op het tandwieltje en dan bij toetsen, oh sorry, bij algemeen kan je e-mailadressen verzamelen en dan weet je zeker dat eh, als een leerling geen naam invult bijvoorbeeld, dat je dat toch nog kan terugvinden. Ik ga het even opslaan. Ik ga ervan uit dat uh, je ja, naam, leerling enzovoorts nog zelf toevoegt. Um, hoeft niet, hè, want je hebt een mailadres eigenlijk. En je gaat er in klasroom plaatsen, dus het blijft altijd bij de juiste leerling. Ik ga hier bijvoorbeeld even de klas laten kiezen. Klas, en dat is een meerkeuzeoptie. Ja, ik ga er een drop-down menu van maken. En dat is voor klas 4-ECT, 4-ECW en 4 lal bijvoorbeeld. En dat is een veld. Zo, ik ga je geen cursus geven over Google Formulieren uiteraard, hè. Dus je kan nog een nieuwe vraag toevoegen. Geef een korte omschrijving. Zo. Dat is een Alinea. Ook hier maak je dat verplicht. En als derde, niet vergeten, een nieuwe vraag toevoegen. En bij meer keuze kies je bestand uploaden. En vanaf dan gaan leerlingen eigenlijk bestanden naar jouw Google Drive kunnen uploaden. Als dus je op doorgaan drukt, geef je daarvoor een akkoord. Even wachten. En dan kan je gaan aanduiden welk soort bestanden mogen geüpload worden Upload je foto, ga ik hierbij zetten. Voilà. En ik ga hier aanmerken, maar dat eventjes beveiligen, dat leerlingen alleen maar afbeeldingen gaan uploaden. Geen PDF-bestanden, geen spreadsheets of documenten, alleen een afbeelding. Van mijn part mogen ze er vijf gaan uploaden en ze zijn maximaal 10 megabyte groot. Ook hiervan maak ik een verplicht veld dat niemand een leeg formulier gaat invullen. En eigenlijk ben ik dan ook klaar. Ik heb uiteraard nog geen antwoorden, want nog geen leerling heeft het ingevuld. Maar bij vragen is eigenlijk alles afgewerkt. Kan je ook dit sluiten? Zo. Ook deze wordt niet qua naam aangepast automatisch, maar als je zelf eens gaat plaatsen, zal dat misschien nu al gaan doen. Hè? Dus hier staat een kopie maken, en dit is een leeg. Je hoeft dat dus niet dubbel te doen. Hè? Ik hoop dat dat duidelijk is. Dit zijn twee manieren om zo'n taak af te werken: de opdracht plaatsen. Die wordt eigenlijk toegevoegd. Ik ga al switchen naar mijn leerlingenkant. Jullie kunnen dat ook. Hè? Dus eh, Tip. Stel dat je hier je oefeningen aan het maken bent, je kan rechtsboven altijd kiezen voor een nieuw incognito venster. En als je daar bijvoorbeeld naar Google Classroom gaat, dan kan je inloggen, we hebben het al eens gezegd, hier van boven, inloggen in Google Classroom. Je kan aanloggen met dit account, leerling.lyceumgenk.be. Dat is die account, dat is deze leerling. Goed, ik zit in het scherm van mijn leerlingen. Ik ga naar Vier Informatica. Ik ga daar normaal gezien zien dat er een nieuwe opdracht gepost is. Ik laat mijn leerlingen altijd naar het schoolwerk gaan van boven. Ik heb die taak geplaatst bij tekstverwerking. Hier is mijn opdracht en je gaat zien dat daar twee dingetjes in zitten: hè? het formulier en het document. Dus als een het document opent, dat is misschien handig aan een document. Je kan daar nog in blijven verder werken hè? totdat je het indient. Dan kan hij dat allemaal gaan invullen, uiteraard. Zo, en hier is dus een foto gaan toevoegen. Dus als ik nu eens eventjes. De afbeelding ga invoegen. Ik denk dat ik die hier bij de taak geplaatst heb. Voilà, dat is mijn afbeelding. Zo, voilà. Stel dat als leerling dat ik zeg mijn taak is klaar, dan kan ik die ook gaan inleveren. En hier van boven heb je een inleverknopje. Je drukt inleveren, je gaat er een pakketje van klaarmaken. Dat duurt altijd eventjes. Je bijdrage wordt ingeleverd, je drukt inleveren en de leerkracht gaat op de hoogte gebracht worden van dat die taak ingeleverd is. Goed. Um, dat springt hier normaal. Ik zie toch dat het ingeleverd is. Ah oké, okay, moest eventjes wegspringen. Dus dat is de eerste manier hè, met dat tekstdocumentje. De tweede manier kan dit allemaal toe doen. De tweede manier was via het formulier. Dus als ik het formulier open, dan gaat die leerling de klas kunnen kiezen. Via ESW bijvoorbeeld. Een korte omschrijving geven. En via dit knopje bestand toevoegen. Datzelfde fotootje ook eens toevoegen. Zo. Openen. Uploaden. Even wachten, dan wordt dat eigenlijk in dat formulier samengepakt. Je drukt verzenden en je formulier wordt als een pakketje verzonden naar de leerkracht. Goed, ik had hier nog aanstaan dat ze meerdere antwoorden mochten verzenden. Maar dat kan je zelf kiezen. Hè? Dit was het oude scherm. Dus als ik nu als leerkracht zou gaan kijken, excuseer, naar mijn opdracht, dat is de opdracht, dan gaan we zien dat er eentje ingeleverd is. Dus als ik die ga open doen, ga je ook zien dat dit is het document, als alles goed is, van die leerling. Even openen, voilà, daar komt de foto. En je zou dat kunnen verbeteren. En die uiteraard een cijfer geven. 20 bijvoorbeeld. Hop. En teruggeven. Voilà. Dus die leerling weet al dat zijn taakje verbeterd is. 20 op 25. En je zou ook kunnen gaan kijken hier bij de opdracht. Als je het formulier nog eens opent. Dan krijg je het formulier te zien zoals de leerlingen dat zien. Maar hier rechtsonder kan je er gemakkelijk naartoe om het formulier te bewerken. Even wachten. Dan zie je van boven dat er één antwoord is. Zo. Ah, je kan ook op deze manier naartoe gaan, normaal gezien. Ah, eens eventjes kijken. Ah, ik ga dat zelfs waarschijnlijk terug kunnen vinden. Dus je ziet dat één leerling geantwoord heeft, uit één klas uiteraard, met een omschrijving. En je kan hier gewoon op het document drukken. Zo. Dan kom je op het documentje uit. Of je kan hier de map gaan bekijken, want eigenlijk verzamelt hij al de foto's uit die taak in een map. Ah, het is wel nog de naam. Upload je foto... Ah, ik heb uh, in een, test, een testfase daar juist uh, geëxperimenteerd voordat ik het filmpje natuurlijk opnam. Dus ik heb uh, een dubbeltje gedaan in verband met namen. Dus ik ga dat hier nu niet, te, nu niet zien. Dat is een beetje jammer. Hè? Ah, jammer dat ik dat nu niet kan, kan tonen. Maar goed, je zag, hier staat normaal je foto, maar ik zie je nu niet. Een beetje vreemd. Maar ik heb dubbele namen gebruikt. Dat is een beetje mijn fout. Je gaat dat niet aan de hand hebben. Uh, ja, het is omdat ik dat in test al uitgerold heb. Dus eigenlijk zijn we er. Hè. Dus je leerlingen kunnen foto's toevoegen via een formulier of via een document. Het voordeel van het document is, ze kunnen in dat document werken en pas op het einde week kiezen voor inleveren. Een formulier moeten ze natuurlijk inleveren op het moment dat je het formulier invult. Hè. Dat kan je niet halverwege invullen en pas de dag erna verder invullen. Goed. Als er nog vragen zijn, laat het me zeker weten. Uh, wij zijn er voor jullie. Kruutjes.